In deze video reviewen wij de bindingen van Clue, een relatief nieuwkomer op de markt. Het begon allemaal toen in 2017 de founders Johannes en Jacob een conceptbinding printen met een 3D printer. In 2019 hebben ze het bedrijf opgericht en in 2020 waren de eerste bindingen verkrijgbaar. Wij hebben hier voor ons liggen het Freedom 1.0 model en deze hebben wij getest. Blijf kijken hoe wij deze bindingen hebben ervaren. De clue binding is geen standaardbinding maar een zogenaamde Step-inbinding. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Burton Step-inbinding is deze binding universeel. Dat houdt in dat je gewoon met je bestaande schoenen in de bindingen stapt en wegrijdt. Maar hoe werkt het eigenlijk? De clue binding bestaat uit twee delen: de Base en de Highback. Wanneer je de dag begint, strep je jezelf in zoals altijd. Maar als je eenmaal op de piste staat, kun je gemakkelijk en snel uit je binding stappen. Dit doe je door aan de hendel te trekken en zoals ...stap je met highback en al uit de beest. Vervolgens trap je je schoen weer in de beest en kun je verder gaan. De highback wordt op zijn plek gehouden door een tweetal haken. Deze haken klikken zich vast op de tweetal punten in de binnen. Voor de veiligheid en wanneer je meer sneeuw onder je schoen hebt... ...zijn er twee bevestigingspunten per kant... ...zodat je altijd veilig vastgeklikt zit. Alles leuk en aardig, maar werkt het ook? In alle eerlijkheid, ja! Wij waren eerst wat sceptisch, maar na een paar keer oefenen stapten we 99% van de tijd moeiteloos in en uit de bindingen. Wat een verademing was dat. Zodra je de lift uitkomt, kan je in één druk door. En ook als je even snel naar het toilet of in de grondel moet, trek je de binding gemakkelijk snel uit en weer aan. Zelfs met veel sneeuw onder je schoen en op je binding kan je nog goed instappen. Alleen wanneer je echt diep in de poeder staat, kan het soms lastig zijn om in één keer in te stappen. Wij kwamen erachter dat het dan helpt om handmatig de haken naar binnen te trekken middels de hendel. Zijn er dan ook momenten dat instappen echt niet lukt? Zeker wanneer je op je touw of heelfaat staat op een schuinstuk, is het vrijwel onmogelijk om in de bindingen te stappen. De bindingen zelf rijden vrij gemiddeld. Het zijn niet de stijfste bindingen, maar ook zeker niet de meest flexibele bindingen. Een Union Force-binding bijvoorbeeld is een stuk flexibeler, terwijl deze al vrij stijf is. Daarnaast is de highback-adjustment zeer beperkt. Als je dus agressief rijdt, zijn deze bindingen minder geschikt vanwege de beperkte forward lean. Maar voor ieder andere borden zijn deze bindingen zeer geschikt. En zul je nog langer en meer genieten van je tijd op de piste. Hoe is de kwaliteit van de bindingen? De bindingen zijn gemaakt van een verschillende soort kunststoffen. Er zit dus geen gebruik van aluminium op. Behalve aan de zijkanten heb je de stukken ijzer voor de haken. Het voetbed is gemaakt van een... Bepaald type kunststof uh, en ook deze geeft erg veel demping. Alleen merkten wij wel bij een van onze bindingen al dat de voorkant van de binding, de lijmlaag, wat loskomt. Je kan duidelijk merken dat Clue heeft nagedacht over het algehele design. De streps zijn van goede kwaliteit, de ratels werken erg fijn uh, en zeker bij de frontstrep is goed nagedacht. De frontstrep blijft op de plek staan. Bij hem inzet en op die manier kun je altijd gemakkelijk en snel instappen. Wij vinden de bindingen wel wat aan de grote kant in vergelijking met andere bindingen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de highback in de base moet kunnen klikken en dus geen onderdeel is van het frame zoals dat bij veel andere snowboards wel is. Dan nog even over hoe de bindingen geleverd worden. De bindingen worden in een mooie duurzame box geleverd. Er zit niet al te veel printmateriaal op. Wat wij wel een mankement vinden is de manier waarop de schroefjes. En mee worden geleverd. Die gaan eigenlijk alle kanten op in de doos tijdens transport. En daarna is het uh, zoeken waar welke schroeven bij horen. De Clue bindingen zijn beschikbaar in het wit en het zwart. De zwarte bindingen zijn volledig zwart. De witte bindingen hebben een witte base en witte highback. Maar de straps zijn zwart. De bindingen van Clue zijn wat ons betreft een echte innovatie die het leven van een gemiddelde snelborden een stuk makkelijker maakt. Je hoeft nooit meer te zitten, je bent zo weg uit de gondel en ook een korte pitstop wordt een stuk makkelijker. Maar dat alles komt wel met een prijskaartje. Ruim 100 euro meer dan traditionele bindingen van bijvoorbeeld Union of Burton. Wat ons betreft is het dat bedrag volledig waard als je regelmatig in de sneeuw zit. Maar als je niet zo vaak in de sneeuw zit, is het wellicht een te grote investering.